Kunstbind is voor mij een ervaring geweest. Een, een, een soort podiumervaring. En een ervaring met uh, ja, mensen leren kennen en workshops doen, en, en gewoon ja, zien hoe ver je staat op het vlak van muziek en nieuwe dingen leren kennen dat je ook kunt doen met de talenten die je al had. Het is gewoon een, echt een super toffe bende. Iedereen hangt samen, er is niemand die wordt buitengesloten. Het is echt gewoon één hechte groep. Ik denk echt gewoon, ik heb dat nog nooit ergens anders gezien, zo'n hechte groep. Het is echt. Een hele leuke week en iedereen is vriendelijk tegen elkaar. Iedereen, we delen allemaal dezelfde passie, kunst. Het is echt super tof. Kunstbende is echt, ja, echt een deel van mijn leven geworden. Ik ben Simone Wouters, ik ben 18 jaar. En ik heb meegedaan met de kunstbende in Antwerpen in de categorie muziek uh, en ik heb dat gedaan met zelfgeschreven nederlandstalige nummers. Ze brengt mijn hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Ze laat me nooit met rust. En als ik slaap fluistert ze warme woorden. Is het zij die me wakker kust? Wanneer ze praten is dat pure poëzie. Dan is ze alles wat ik zie ze brengt mijn hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Hart op hol en mijn hoofd in de wolken. Ik ben Alice Jacobs. Ik ben 15 jaar en ik doe mee aan de kunstbende. Ik doe mee in de categorie beeldend. Ik ben Mona Thijs. Ik ben 16 jaar oud. En mijn passie is woord en taal en kunst en gekke projecten. Dus kunstbende is perfect daarvoor. en We hebben verschillende um, cassettespelers die in onze installatie zitten. En die gaan we eigenlijk als muziekinstrumenten gebruiken. Ik doe dit jaar met tekst mee bij kunstbende, en ik zit dan ook in de workshop tekst. En wij leren daar eigenlijk, wij verkennen daar een heel verrassende kant van het schrijven, een kant die ik zelf nog niet kende, door zelf boeken te herschikken door zinnen uit de stad te recycleren in ons eigen werk. Ik ben nu druk bezig met een boek dat we in de kringloopwinkel hebben gevonden, helemaal om te vormen en naar mijn hand te zetten. Het was de opdracht om een geschiedenis over er Wat te schrijven en ik heb gekozen voor de geschiedenis van de leugen. Helemaal gelogen door mezelf. We zijn een soort van gezellige ruimte aan het creëren uh, waar mensen in een gastenboek kunnen schrijven, zo als ritueel, wat je ook altijd doet na een hotelletje of zo. Uh, voor zaterdag voor het toonmoment gaan we met tekst een schrijverskamer simuleren en we gaan een bed neerplanten in een ruimte en ook een schrijverstafel. Op de bureau komt ook zo perkamentrollen te liggen waar het publiek een verhaal op kan schrijven. Dus het wordt allemaal heel verrassend. Ik heb een beetje zenuwen voor de performance, omdat niks is voorbereid en alles moet op het moment zelf komen. Maar voor de rest denk ik wel dat alles goed gaat verlopen. Over 20 minuten komen de bezoekers aan en ik heb op dit moment eigenlijk nul zenuwen. Um, wat dat we doen bij muziek is, is dat elke keer anders is. Het is altijd een improvisatie. Dus ik ga gewoon uh, genieten ervan en uh, plezier maken. Ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik heb het gevoel dat het in Orde gaat komen. mm Ik zou het echt, echt opnieuw willen doen. Volgend jaar ga ik echt heel hard mijn best doen om hier terug te zijn, want ik vind het echt superleuk. Ik vond het heel plezant. Uh, ook niet alleen de workshops op zich, maar ook gewoon het, het hele gebeuren, de sfeer die er hangt. Uh, gewoon zo'n groep jongeren die, die allemaal een passie hebben voor iets uh, artistiek bijeenbrengen. Dat, dat geeft zo'n leuke energie. Uh, ik ga door met kunstbenden totdat ik 19 ben. Ik kan misschien nog vier keer of zo meedoen. Dus uh, we gaan ervoor. Ik ben echt een die-hard fan.